Goedemorgen, jij zit nog aan het ontbijt. Yes, ik wilde je heel graag uh, uh, uitnodigen voor de Turnclub en ik dacht, ik maak een filmpje hiervan. Omdat jij misschien. Uh, je wel, misschien heb je een aantal vragen daarover en dan kan ik dat aan jou uitleggen en tegelijkertijd uh, ook aan mensen die uh, wellicht dit filmpje zien. Want. Uh, nou, ik belde je al eventjes en toen, uh, toen zat je vol vragen. En halverwege het gesprek zei ik van, weet je wat, dit wil ik delen met anderen. Dus ja. vandaar uh, dat ik uh, dit even wil opnemen. Ja, goed, wat, wat waren die vragen ook alweer? Herinner jij je ze? ze... Nou, ik vertelde dat we uh, uh, zeker mensen die al een tijdje aan het werk zijn, dus uh, wat dan wel eens de mid-careers wordt genoemd, dat die vaak uh, in spagaat zitten, enerzijds wil je niet meer alleen maar gaan voor dat kortstondige succes, dat volgende, uh, weet je, je volgende voorstelling, je volgende cd-opname, um, je bent eigenlijk op zoek naar van, hé, hey, wat is nou die langere termijn, wat zijn nou die grotere vraagstukken waar ik aan wil werken, um, maar je bent ook wel afhankelijk van die kunstwereld waar je vaak uh, je erkenning krijgt, Um, dus ik zie bij mezelf en bij andere mensen om me heen dat het eigenlijk heel lastig is om met één been in de nou, gevestigde orde te staan en met de andere been gewoon midden in de wereld te staan. Mm -hmm. Een soort van, van uh, ja, splitsing die, uh, uh, die je voelt, die je ervaart. Mm -hmm. En ik ben heel benieuwd of dat ook voor jou geldt. Je hebt natuurlijk voorstellingen gemaakt, maar vaak zijn je voorstellingen gaan eigenlijk veel verder dan... Puur dat uh, nou, vlak vloertheater waar het allemaal moet gebeuren. Jij bent ook. Uh, je vertelde ook laatst dat je bij een, wat was het, bij een bedrijf of bij een jaarvergadering zat. En daar met jouw kunstenaars mindset als het ware uh, als toehoorder was, uh, betrokken was. Ja, ja ik schrijf uh, vaak live columns voor, bij uh, bijeenkomsten. Ja heel Fijn vindt omdat je dan echt merkt, toch wel merkt hoe je langzaam uh, uh, in de theaters uh, uh, mensen komen die je al leuk vinden, anders zouden ze niet komen. Dus En dat is heel fijn bij in de wereld schrijven. Dat je gewoon merkt dat mensen geen idee hebben wie je bent en langzaam ontdekken wie je bent, waardoor je dat zelf ook weer opnieuw in vraag stelt en opnieuw kan ontdekken. Dus dat uh, vind ik heel fijn. Dus dan ben je ineens niet gedekt ik. door je reputatie, alles wat je hebt opgebouwd voor je theatercircuit? Niet gedekt en niet geterig, zeg nee, maar. Nee, nee. Dus je hoeft ook niet op te boksen tegen de beste voorstelling die je ooit ja. maakte. Dat ja. vaak wel is. Ik las laatst een recensie van Wim Helse, die kreeg drie sterren. Dus ik dacht, ja, dat is omdat je... Wim Helse met Wim Helse vergelijken. En die is gewoon fucking briljant. Maar als je Wim Helse vergelijkt met de rest van het landschap, dan krijgt hij ja. ja. Dus er wordt van mechanismes treden in. En dat zijn ook wel mid-career mechanismes. Ja. Dat je dus van tegen jezelf als jonge, ongenaakbare maker aan het uh, aanlopen of op de box bent. Ja. Toen je nog niks te verliezen had. Ja. Dus uh, dat is wel iets wat, wat ik zou zeggen uh, waar, waar ik wel mee bezig ben. En ik ben heel erg vereenzaamd door, uh, uh, ik vind theatermaken zo belangrijk, uh, uh, dat ik niet wil dat iemand het ooit van me af kan nemen, waardoor ik uh, een beetje de neiging heb om te zeggen, laat mij maar hier onder de tafel een beetje in een klein hoekje zitten, dan val ik niemand lastig, kan ook niemand me een uh, haar in de weg leggen. Dus... Echt waar? Ja, ja, dus daar heb ik over nagedacht, dat die solo's van de afgelopen jaren ook wel vanuit een grote Behoefte aan onafhankelijkheid komen, maar wel, het doet me wel een beetje denken aan mensen die in de liefde een aantal keer gekwetst zijn en ook zeggen dan ja. van ik doe dat alleen. Weet je wel. Ja. Dat, ja, ik kan dit. Ik vind het veel eerder om iemand te bellen en agenda's te trekken met de, met de mogelijkheid dat een agenda vol is, ja. dan dat ik het vind om voor 500 mensen te spelen. Ja. Dus dat is interessant iets. Dat ik het publiek minder eng vind dan mijn collega's. Ja. En ik merk ook dat het verschrikkelijk moeilijk is. Ik probeer ook met een clubje bij elkaar te komen. Ja. Dat wij ook niet op de loonlijst staan. Dat we dan opeens onze agenda's bijna opgebouwd worden. Dus ik ben al drie maanden bezig een avond bij elkaar te komen met vijf mensen. Ja. Dus dat is best wel... Uh, dat vind ik ook wel ingewikkeld. Maar ik heb een heel erg behoefte om die eenzaamheid te doorbreken. Omdat ik het geen artistieke, interessante motivatie vind. Dat je het altijd wil kunnen doen en dat, ja. dat je het nooit kunnen afpakken. Weet je die, die houding. Ja, ja verdedigd. Want, want wat zou een, uh, een gevoel van afhankelijkheid kunnen zijn in ons vak? Want er wordt altijd heel erg gehamerd op zelfstandig ondernemen onafhankelijke makers, autonomie, al die zaken, dus het hele beeld van onafhankelijk zijn. uit nou, dat zit er volgens mij heel goed in. We zijn ook denk ik heel kritisch naar uh, uh, wat je wel en niet doet. Dus als er anderen komen met een vraag voor samenwerking van, ja, past dit wel binnen de echte keuzes waar ik zo lang over heb nagedacht? De keuzes die ik wil maken. Maar dat is dus dat hele onafhankelijke. Maar zouden we ook afhankelijker kunnen zijn van elkaar? Nou ja ik merk dus dat het grappige paradoxale, Merlijn, is dat als ik die live column schrijf, dan ben ik bij een, uh, uh, uh, ben ik bij, zit ik in zo'n soort van jaarbeurshal, weet je wel, met grote paarse ballonnen die ik zelf nooit gekozen zou hebben, en dan de leerling centraal stellen wat ik zelf nooit gekozen zou hebben. En eh, er wordt gezegd dat ik er chocola van ga maken aan het eind van de dag en uit die ik nooit gekozen zou hebben. Maar juist omdat ik allerlei context krijg die ik niet zelf kies, merk ik dat ik juist heel erg dicht bij mezelf kom. Ja. Dus juist door me over te geven aan het onbekende en, ja. en anderen mij impulsen te laten geven, ontdek ik veel meer waar ik voor sta dan ja. als ik in een soort lege ruimte met een witte vel naar binnenkeer en echt ga zoeken wat ik nou echt wil. Dus, dus voor mij is wel... Die live columns zijn echt wel begonnen vanuit z'n behoefte om over te geven aan de wereld en, en te ontdekken dat als je je overgeeft aan de wereld, dat je eigenlijk in de wereld jezelf sneller vindt dan als je je afzondert van de wereld. Ja, dus dan Alleen is juist het... Daar ben ik dus nog een beetje naar op zoek naar, naar uh, die ander die mij uit balans brengt en daardoor juist dichter bij mezelf. Dus het is dus ook geen tegenstelling dat als je in de wereld gaat en je wordt gevraagd ergens bij een, nou ja, bij een congres of bij een bespreking van een organisatie te zijn, dat je dan niet meer autonoom bent, maar dat het dan toegepast werk is. Terwijl je in het theater. Ja, dat is, is super autonoom. Dat is grappig. Ja. Dat kan zo'n hele bijeenkomst. Uh, kijk, ik heb het geluk, ik heb mijn taal, in mijn taal zit mijn autonomie. En taal die mag altijd bestaan binnen zo'n uh, ja. setting. Dus ik, heb, ik mis mijn decor niet, mijn kostuum niet, mijn schmink niet, mijn muziek niet. Ja. Dus dat is een voordeel. heb. Ja. Maar ik heb het gevoel dat ik daar juist enorm uh, autonoom kan opereren en heel erg kan ja, ontwrichten. Ik probeer op een, uh, zeg maar niet-dualistische manier te ontwrichten. Dus ik probeer iets te doen wat, iets, wat niet iets ondermijnt, maar wel iets toevoegt waardoor wat er bestaat, wordt verrijkt. Oké, okay, en niet... Ja, inderdaad. Dus uh, ontwrichten is inderdaad normaal gezien als iets wat een tegenkracht is. Terwijl de ontwrichtende ja. kracht kan ook vanuit je binnenkomen. Van binnen en dat is eigenlijk ook het goede vragen stellen. Dat betekent ook als er uit jezelf een goede vraag, vraag komt, ontwricht je jezelf. En dat bedoel je misschien met niet dualistisch ontwrichten, is dat? Nou, een... niet vanuit kritiek. Dus ik ja. probeer dingen op te merken. En, en dat wordt grappig genoeg wel vaak als kritiek gelezen. Omdat, als je heel open naar dingen kijkt, ik, ik moet bijvoorbeeld vaak bij die live columns constateren dat er heel veel vrouwen in de zaal zitten en heel veel mannen op het podium staan. Maar dat is geen kritiek. Dat nee, zeg ik dan gewoon. Ze, op en de zaal vaard, gaat keihard lachen. Ja. Want iedereen voelt wel dat daar iets niet aan Deugd. Maar ik probeerde dus steeds, dus als een soort kind, bijna zo te openen en nou. naar te kijken. En te zeggen ik was laatst bij een bijeenkomst in de Schouwburg helemaal uitgekocht samen met Franse Waal. Die, die, oh, uh, dat is gaaf. Ja, dat was heel gaaf. En toen maakte ik een grapje van: Ja, hoor, we hebben het even over dieren. En er is niet één dier komen opdagen. Wat zijn toch luie zakken? Dat ze dan naar een avond die wij over hun organiseren niet ja. echt komen. Een soort parallel met: Wij hebben het in theater natuurlijk vaak over de lower classes. En die zijn er dan nooit. Dus ik dacht, met dieren te maken. En toen dacht ik opeens van... ...oh, maar er zijn natuurlijk wel dieren... ...want iedereen heeft leren schoenen aan... ...op het podium. En toen dacht ik... ...oh, er zijn natuurlijk wel dieren... ...want iedereen heeft een dier gegeten. Dus er ja. zitten allemaal dieren in magen. Nou, gelukkig, ja. ze zijn er. Ja. Dat is een brange constatering... Die, ...wat geen kritiek is, want het is gewoon ja. waar. Ja. Maar, dus... Uh, ...en dat soort gedachten... Uh, ...daardoor dacht ik opeens... ...ik wil geen, zelf geen leren schoenen meer dragen op het podium... ...omdat ik dit soort dingen wil kunnen zeggen. Dus, en, maar ik had daar verder nog nooit over nagedacht. Dus juist in een context te zitten waar die ik niet zelf gekozen heb, merk ik dat ik veel uh, meer kom bij wat ik vind, of niet zozeer vind, ja. maar wat ik zie. Nou, en doordat ik dat zie, die leren schoenen, zegt natuurlijk wel iets over wat ik belangrijk vind. Want dus, je uh, vertegenwoordigt, denk ik, uh, niet zozeer de kunstenaar, maar echt de mindset van de kunstenaar. Namelijk degene die observeert, maar achter de buitenkant kijkt, die dus, ja. dus de buitenkant misschien, hoe dat, ja, doorprikt of erachter dingen ziet die niet aan de oppervlakte liggen. Maar ook degene die die autonomie heeft, die dus niet gebonden is aan een bepaalde opdracht op dat moment, van je moet hieraan voldoen, nee, je hebt die vrijheid om ja, met ik die moet, observatie... Ik, ik moet de avond, aan het eind van de avond moet ik iets zeggen, dat ja. is de opdracht. Ja. En uh, ik de vorm en, en de inhoud komen wel vaak samen want ik schrijf het live, dus ik ben de enige op zo'n avond die niet van tevoren uh, heeft bedacht wat ga ik zeggen. Dus in die zin vertegenwoordig ik, ik ook wel een bepaalde intuïtie intu intu intu intu of een uh, uh, uh, oprechtheid. Uh, ja. um, ik denk ook hard op na en ik heb die tekst nog niet doorgelezen zelf, dus ik lees hem. Voor ...en ik ontdek tegelijk ja. met het publiek wat ik gelezen heb. Dus ik, ja. ik lach dan ook op mijn eigen grapjes, als ja. je niet meer doet. Ja. Als je die hebt vastgelegd, ja. dan ga je je verbergen dat je het ja. zelf ook grappig vindt. Maar als je voor het eerst leest van, oh ja, grappig eigenlijk dat ik dat vind, ...dan durf je dat dus nog te doen. En stel, oh, je, dat... ja. stel je voor dat wij als Turn Club dit, deze principes, veel meer de wereld in, in willen brengen. Dus het, het theater uit, maar gewoon midden in de samenleving, daar waar betere vragen moeten worden gesteld. Je hebt het heel vaak over vraagstukken, maatschappelijke vraagstukken, en ik geloof dat die vragen misschien juist met een kunstenaars mindset veel betere vragen kunnen worden. Um, stel als we dat ja, nou, willen doen. Wat ik interessant zou vinden is altijd van het niveau van. Uh, uh, ik zal een voorbeeld noemen. Ik was vrijdag bij uh, uh, in Rotterdam. Schouder orde van de dag, ik vind ik altijd wel leuk, of tenminste, ik was al nooit geweest, maar ik vind het een leuke club, ik ja. heb er mee, op ORL meegewerkt. En het ging altijd over dat uh, genderneutrale gedoe, ja. en daar werden dan meningen over gegeven, ja. en dat, dat was dan weer een tegenmening tegen die mening. En toen was er een muzikant, die had een medley gemaakt van allerlei nummers, um, en dat ging dan uh, van, when a person loves a person, ja, ja, ja, ja. en je voelt, Hi. Is, daar zit iets wat raar is, zonder dat hij zei, ik vind het stom of ik vind het leuk, ja. maar hij, hij liet ons gewoon even, hij gaf gewoon even soort van inkijkje in de muziekgeschiedenis. Ja. En je dacht in ieder geval, nou, al die mensen die die nummers geschreven hebben, dat waren geen vervelende, seksistische mensen. Nee, dat was, nee, maar nee. dat is eigenlijk altijd plat als ik het zo samenvat, want het was gewoon een gevoel. De zaal moest lachen en in die lach zat een soort, ja, gingen we op een ander niveau uh, over die kwestie. Ja. Niet nadenken, maar ervaren en dat ja. zou ik heel... Vinden. Als kunstenaars konden, maar dat kunnen kunstenaars, monniken, zenmeesters of kinderen zijn, wat mij betreft. Er zijn en... heel veel groepen of depressieve mensen of vluchtelingen ja. die op een of andere manier ja. niet helemaal in het midden staan en een beetje daar buiten staan. Die kunnen volgens mij op allerlei, op allerlei manieren uh, uh, ja. Zand in de machine gooien per se, maar er een uh, bekertje Fanta opzetten op Juist. En uh, dat gaat niet vanzelf. Want volgens mij die stemmen, die geesten, uh, die zijn er. Die kunstenaars mindset, die zwerft rond door van allerlei mensen op allerlei plekken. Uh, hoe krijgen we, wat voor voertuigen hebben we nodig om dat veel meer op plekken te brengen? Ik bedoel Jij bent uitgenodigd, zo nu en dan in zo'n rare congrescentrum. Er zijn nog veel meer plekken, juist ook plekken waar het hard nodig is, waar aan de toekomst wordt gewerkt en waar die kunstenaarsmindset, ja, waar mensen naar snakken volgens mij. Maar welk voertuig, hoe kunnen we nou een voertuig maken om daar veel meer, uh, ja, die toegang te vinden? Ja... Ja, je moet op een of andere manier niet, um... ja, ik, ik heb wel in mijn carrière volgens mij een soort niet bedreigend kunstenaars imago, wat volgens mij goed werkt. Ik ben niet eng. Ja. Dat is volgens mij belangrijk, dat je op een of andere manier iets uitstraalt, ik denk dat ze mij daarom durven vragen, omdat ik iets uitstraal van, Iets, iets vriendelijks. En wat ik zeg, een soort van met een kinderlijke blik ernaar kijken In plaats van een kritische blik, zal die kinderlijke blik ook zo, heel in, impliciet, maar even ontwrichtend kan zijn. Ja. Uh, dus dat is volgens mij belangrijk. Ja, ik vind het lastig. Ik, ik weet het niet zo goed. Um, Zou je daar, want vrijdag gaan we uh, bij, bij elkaar komen, als turnclub. Um, ik wil vooral op die avond... ...heel veel luisteren naar de mensen die afkomen op, op de uitnodiging. Um, natuurlijk als eerste de vraag, kun je erbij zijn? En, um, ja, ja. Ja, dat is gaaf. De oppassingsregels. Ja, oh, dat is heel ja. gaaf. En wat zou voor jou de grootste vraag van die avond zijn? Wat zou jij eigenlijk willen weten van mensen die daar komen? Nou, oh, ik ga een beetje doen wat ik net zeg. Als ik, me, als ik me niet in mijn eentje ga bezinnen, maar me overgeef aan iets, dan kom ik veel dichter bij wat mijn vraag is. Dus ik ga me gewoon laten verrassen door, uh, ja. uh, door de avond. En, en, uh, en uh, dan kom ik op een veel betere vraag dan de vraag die ik nu in mijn ja. echo een leeg huis uh, formuleer. Ja. Ik vind het heel erg fijn om uh, me bij mensen te voegen. En, en dat is al een vorm van... Uh, ja, ik heb me gewoon zo lang uh, buiten die theaterwereld geplaatst, of buiten die kunstwereld, dat het voor mij al heel fijn is om gewoon bij collega's te zijn. Ja, dus, ja. Uh, ik kom van ver. Juist. Ja, ja en ik, het zijn juist ook de collega's, omdat volgens mij bijna iedereen, in ieder geval iedereen die ik spreek, die is op eigen houtje midden in de wereld aan het opereren. Ja, weet je waar ik het wel over zou willen hebben? Over jaloezie. Hoe gênant ik dat ook vind. Ja. Want ja. dat is voor mij een enorme geheim, eigenlijk. Ja. Dat ik echt... En, en helaas is het Facebook gerelateerd. En ik heb het liever niet over Facebook, omdat het zo plat is. Maar ja, ja het is nou toch iets wat je leven uh, op een bepaalde manier beïnvloedt. Maar ik vind het heel moeilijk dat ik zo kleinzerig ben. En dat ben ik ja. ook wel meer geworden. Ja. Uh, dat heeft ook wel met de kwetsbaarheid van wat ouder worden te maken, ja. volgens mij. Er is ook in een subsidieaanvraag tegen mij gezegd, bijvoorbeeld, vroeger was je, de afwijzing van mijn vierjarige, daar stond in, vroeger was je relevant en nu is er een jonge generatie die zich door jou heeft laten inspireren en die zijn nu relevanter, wat natuurlijk ja. extreem duur is. Jeeuw, Nou, ja, En ook een heel erg gewicht drijft tussen mij, ik heb natuurlijk al lang verzonnen wie die jonge generatie is, weet je wel, dus als die vijf sterren hebben. Dan denk ik, oh jij, ja, natuurlijk. Ja. ja, weet je, dus het is ook nog een soort van. En dat is niet, eh, dat is niet bewust doen ze dat ja. natuurlijk. Maar, maar dat is wel wat er gebeurt. Uh, en dat is ook natuurlijk wat er in het kapitalisme gebeurt. Dat je mensen uit elkaar drijft om ze een soort prikkel te geven om harder te gaan werken. Ja. dat vind ik wel ja. Ja, ja, Inderdaad, een, een prikkel om harder te werken. Een focus op altijd maar excellent en uniek. En de uh, topproductie, uh, top of de oh ja, uh, ja, rising ja, dat star. Is, dat is, Iets waar ik zo moe van word, die vernieuw nieuw drang. Ja, ja. Dat is ja. mensen die zeggen, wat fijn, je zegt iets wat ik herken, maar meer je moet iets heel nieuws anders zeggen. Terwijl ja. ik denk, ja, maar je ja. vraagt gewoon niet van een vogel of die nu eens als een koe wil loeien. Het is, ik ja. vind het onnatuurlijk, die behoefte. En ik ja. vind het heel tof als er kunstenaars zijn die dat vanzelf willen. Uh, maar ik vind niet dat dat een soort van mal moet zijn waarin je ja. in ze met goed. ze hebben gewoon een waar. Geld is dus te moeten ook gewoon maar wat verzinnen. Nou, dat is het heft. Afwijzen en mijn afwijzing ja. was helemaal gelardeerd met allerlei door uh, advocaten ingegeven frases, ja. omdat je ze niet moet kunnen zoen. Dus dat ja. is ook gewoon stom. Je moet daar niet te lang natuurlijk naar zitten staan naar gaan afwijzing. Maar ik ja. merkte dat wel bij mezelf op van, oh ja, nu word ik echt tegenover het veld geplaatst. en. Ja. en, en uh, nou eigenlijk uh, moeten we dit weigeren om zo altijd in die... Uh, competitie uh, te, uh, ja, te, worden, uh, te worden meegesleept. Ik denk, en dat hoop ik ook vrijdag, om gewoon ruimte te bieden aan elkaar om te kijken, wat kunnen we samen? Hoe kunnen we elkaar inderdaad nou niet zien als concurrenten of als spelers nou, wel in wel een markt? ik zou wel eens een keer, maar, markt. Niet vrij, maar ik zou best wel eens een therapeutische sessie met z'n allen willen hebben dat iemand uitnodigt waar hij jaloers op is. En, en waarschijnlijk kom je dan allemaal ook nog bij elkaar uit. Omdat <laughs> iemand is die jaloers bij mij is. Maar ik, het is bij mij iets zo verborgens wat ik best wel uh, op een of andere manier het daglicht zou laten oh. zien ik denk. Als je er in je eentje achter je laptop, als ik gespeeld heb, meestal s'nachts om een uur of één, dan kan ik nog niet slapen. Weet je? Dan ja. ga ik even Facebook kijken of Twitter en dan wordt het gewoon helemaal duizelig van de sterrenregens en de, weet ja. ik veel, wat allemaal voor de toestanden. En, uh, ja. Uh, dat, uh, ja. uh, ik zou het fijn vinden om, om te horen of anderen dat ook hebben, of dat anderen op een manier ja. tegen mij zeggen dat het onzin is, waardoor ik me ook van bevrijd. Maar ik vermoed eigenlijk dat het een veel dat het, dat het gênant is, maar dat veel meer mensen het hebben. En wat bij mij ook nog zo is, ik zou als iemand mij live in het café vertelt dat hij vijf sterren heeft, dan vind ik dat nooit erg. Dan denk ik nee. alleen maar tof voor jou, ja. het is ook echt die attractie. Ja. Ja. Uh, eigenlijk die PR-machines die ja. maar moeten draaien. Die niet alleen de publiek, maar ik denk ook de collega's ofzo, ja. en, en ja. als je de persoon die achter die vijf sterren kent, die achter die vijf sterren zit kent, en ziet hoe hard hij gewerkt heeft, ja, dan is ja. het natuurlijk wat gaaf, ja. maar je, kent, je, ja. je ziet dat harde werken van ja. elkaar niet, en het wordt ook, zelden wordt dat gedeeld, ik heb ja. wel eens in de pad meegemaakt, het was echt hilarisch, dat ging over de dramatische stand van zaken in het theater, en dan ging Iedere, elke programmeur en elke directeur ging zeggen, ja, het is inderdaad dramatisch. Bij ons gaat het heel goed. Ja, maar ik ja. schaier omdat het verder in het veld heel slecht gaat. Ja. Ja, dan moet ik dus een live forum schrijven, gelukkig. En toen heb ik echt geschreven van, ja, dat is dit, jongens. We zitten hier met allemaal mensen bij wie het heel goed gaat, praten over dat het niet goed gaat. Als iemand nou eens durft de te zeggen, het gaat niet goed bij mij, dan ja. gaat het, het ja. gaat wel even een niveau dieper. Maar dat durft niemand op te geven. En daarom gaat het ook niet ja. goed, omdat niemand... Die kwetsbaarheid durft te laten zien, dat, ja. hij, dat hij zich klote voelt, of dat hij het niet meer weet, of dat hij uh, niet weet waar hij de energie vandaan moet halen, of dat al die fascinaties die hij moet hebben voor zijn subsidieplannen dat hij gewoon kotsmisselijk wordt van die fascinaties, ja. of van de thema's als milieu en diversiteit die hij moet benoemen, omdat hij anders ermee met zijn hoofd op, op zijn hoofd wordt geslagen. Dat vind ik ook zo erg, ja. dat, dat dat diversiteitsmonster nu iets is waar alle blanke theatermakers elkaar mee gaan, Lijf gaan. Ja. En dat je dan weet: ah, maar nu heb ik echt een stok om mee te slaan. En als je dat niet doet, dan weet ik dat ik beter ben dan jij. Want ik doe, weet je, dat is natuurlijk totaal niet bedoeling. <lacht> wij, wij gaan uh, niet alleen vrijdag, maar uh, ja, uh, daarna natuurlijk ook een plek maken waar we juist kunnen werken aan een vorm van afhankelijkheid van elkaar, krachten bundelen. Kijken wat we samen voor elkaar met elkaar kunnen betekenen. Om uit dat hele schaarse idee en die absurde rat race om daar uh, uit te kunnen stappen en tegelijkertijd echt onze plek te, te kunnen vinden en uh, ja ze willen ervoor... ja om ook dat, is dat, wat ik tof zou vinden is dat we niet alleen qua inhoud maar ook qua inderdaad hoe we met elkaar omgaan een alternatief konden bieden aan uh, uh, de, het status quo en de, dat, dat, dat, dat heb ik vaak gesymboliseerd gezien, dat dat dus niet gebeurt hele erge er, uh, autoritaire, machismo regisseurs die dan stukken gaan maken over, over uh, anarchie of over vrijheid of over gelijkheid. Weet ja. je wel, Omdat ze dan ja. alle activiteiten uit kleren moeten zijn ja. en ze een van heel erg juist op een hele traditionele manier die voorstelling maken en dat vind ik altijd... Vreemd en ik zou het fijn vinden als wij op een of andere manier niet alleen in datgene wat op de flyer staat, maar ook de manier waarop we met elkaar omgaan en met onszelf omgaan, een soort van, in ieder geval zochten naar een alternatief. Het hoeft natuurlijk niet altijd te vinden, maar wel um, uh, ja, ook in werkwijze en, en communicatie met elkaar en communicatie met jezelf, uh, uh, uh, zoeken naar een alternatief voor... ...de gevestigde orde ja. of, uh, ja. of uh, toevoeging ja. daaraan. Ja. En nu vind ik inderdaad dat die red race is zo aanwezig... ...dat je denkt, ja, kunnen we dan nog kritisch zijn als we er zelf zo onderdeel van zijn? Ja. Aan de ene kant natuurlijk wel, omdat je ook de pijn dan voelt. Dus je moet ook weer niet helemaal wereldvreemd worden. Aan de andere kant denk ik, ja nee, je zit er zo in dat ja. je niet meer... ...ja, misschien moeten we voor elkaar ook een soort veiligheid geven ja. waardoor we dat durven te zijn. Ja. Een beetje een ja. Ja. ja, nou, hey, dank je wel hiervoor. Ja, ik uh, ga naar yoga en uh, Goed zo. Ik, ik zie jullie allemaal uh, vrijdag. Ja, en, uh, zeker. Ja. Heel fijn, dan gaan we verder praten. Ja, tof. Dankjewel, ja. tot later.